Ik denk dat we gewoon pushen. Oh, daar zit hij. Ik denk dat ik gewoon heal. Ik an angle. Let's check that out. Oké, die ruimt mij dus ook. Goodbye, Danny. Okay. Okay. Ja, eentje zit hier links van. Links oh. links. Okay, die rechts achter. Die er die aan de linkerkant. Hey, what? Oké, okay, dus cheater. He probably wasn't a cheater, just a Russian playing on European servers. So, yeah, good job, critic.